Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Kom maar thuis! Ho, Hier ligt er eentje op de grond. Oh, Roosje, oh, Roosje, kom Hé, hey, Roosje. Jij durft nooit naar beneden te gaan. Oh Roosje! Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Kom maar Joyce! Roosje is niet eng! Ja, je gaat er altijd ruim om mee. Hé, hey, Roosje, niet zo trappen. Kijk eens, kijk eens, Roosje. Ja, als je binnenkomt, heb je eerder wortels. Nu heb je buiten de wei gehapt. Kijk eens, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Goed zo, Joyce. Hoi, Joyce. Nu komt Black Jack achter je aan? Kom maar, Joyce. Kom Joyce. Kijk eens, Joyce. Goed zo, Joyce. Ja, Black Jack, je hebt nog in je mond. Aan de bel mag ze aan de beurt. Kijk eens, Aan de bel. Je wordt steeds bruinig. Hé, hey, Black Jack. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Aan de bel. Oh, Roosje. Hé, hey, Roosje. Oh, je hebt nog. Gelukkig, want ik heb niks voor mijn jas. Mijn wordt uit mijn jas zijn altijd lekker dan uit de, van de grond. Maar het, het, het, het hoeft nog een moord op. Hé Annabel, hé Blackjack! Ho oh, Joyce! Ik kan nooit uitleggen dat het op is. Hé hey, Joyce! Hé hey, Blackjack! Appeloesers!